Hallo, ik ben Marielle. Ik laat je in dit filmpje zien hoe je LinkedIn-account kunt verwijderen. Allereerst, wil je LinkedIn-account verwijderen, moet je geen uh, eigenaar zijn van een groep. Hier vind je de groepen. Als uh, Je ziet dat ik eigenaar ben van een verschillende groepen. Dan moet je dat eerst overdragen of sluiten, anders kun je LinkedIn-account niet verwijderen. Nou, William, uh, heb je dat gedaan? Uh, dan kun je dus naar uh, ik gaan. Ga je naar instellingen en privacy, ga je naar account en dan ga je naar onderen. En dan zie je hier, kun je LinkedIn account samenvoegen, dat is nog wel eens handig. Sommige mensen hebben twee accounts en hier LinkedIn account sluiten. Dus dat zijn de stappen die je moet doorlopen. Succes!